Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. We moeten ons realiseren dat een onderdeel van Satans plan voor de eindtijd is om ons als gelovigen te vermoeien. Daniel 7, vers 25 geeft ons een levendige beschrijving over een visie die profeet Daniel ontving over de laatste dagen. En hij zal de heiligen van de Allerhoogste onderdrukken. Maar God wil dat je bemoedigd bent. Romeinen 8 vers 37 geeft christenen dit goede nieuws. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Meer dan overwinnaars betekent dat nog voordat de problemen beginnen we al weten wie er gaat winnen. Daar hou ik van. Jij ook? We kunnen in ons hart het doel stellen om zo'n intieme relatie met God te onderhouden door gebed en zijn woord, dat we voortdurend worden versterkt door de kracht van zijn beloften. Intimiteit met God produceert sterke christenen die de duivel kunnen overwinnen. Leef je leven volledig, vertrouwend op Gods kracht en heb geen angst voor de beproevingen. Deze maken dat strijders vermoeid raken en heiligen kunnen verlammen. Blijf sterk in hem en in de kracht van zijn macht. Als je wilt, bid dan met me mee, Heere God. U alleen bent mijn kracht. Ik wil niet dat Satan van mij een vermoeid christen maakt